Hé, hey, Brabantje! Hé, hey, Bem-Bem! In de wolk de zon. Oh, Bem-Bem! Oh, Brabantje! Lekker gras! Oh, Bem-Bem! Hé, hey, Bem-Bem! Hé, hey, Bem-Bem! Goed zo, bem, bem. Oh, Hoe bem zo, Goed zo, Brabantje. Oh, Brabantje. Oh, Hé, hey, Brabantje. ben ja, ben? naar de ben Goed. Hé, hey, Brabantje. Hé, hey, Brabantje. Brabantje. Hoe oh, je autos. Hé hey, Bem Bem, oh Brabantje, ik ben zo weer terug, goed.